Gaan we gaan weer een keer panelliekjes maken. Ik moet de oefenen voor het school vandaag. En allemaal kan daarvan profiteren. Hè. Maar zo zo. we dit. Zo. 46. Dus, oppassen. Hè. We filmen en chocolade maken. Ik weet niet of dat er samen gaat. We gaan het allemaal zien. Hè in de sokotje. Ah. 48 had ik gezegd. 49 twee, is beter. Ah, ik vind dat toch. En dan gooien we dat bij de rest. dekkel eraf. En hopla. En moet minimum 48 halen. Oeh. Nog een keer roeren. Voilà. Chocolade. Is uh, 50 graden. Nog een keer roeren. We gaan daar. vast uh, nu weer. Twee derde van uitgieten. We hebben twee derde. Nou, nu hebben je weer Twee derde. Ik verwacht dat twee derde. Het zo Zoiets gaat zijn. Hè. Voilà. Hoe is dat niet? Dan moet ik even beginnen. Wat moeten we nu doen. Een splashje maken. En deze, maar Open dat En als die zo begint een bijkje op tafel te vormen. Ja, weet weten nog wat we hebben. Hè? Dan moet ik dit terug bij de rest doen. Omdat ik denk dat de meel... ook gaat zijn. Ik vind dat wel rap. Waarschijnlijk kan het een uit houden. Die komt uit de veranda. Voilà. Dan gaan we bij mijn kom doen. Ik loop niet te veel op de grond. Mijn vrouw heeft dat niet graag. En nu moet ik dat blijven roeren tot dat een 31 graden krijgt. 34 graden, dat is nog veel, hè? Ik moet toch maar. Ik kies even wat de temperatuur dat hem heeft. Eet. nog te warm. 34 graden, dus dat is te warm. Wat doen we dan? Ik kappen dat nog wel van de tafel. Ja. Hopla. Niet te veel. Niet te weinig. is genoeg. twee. Dat vind ik goed. Nou, ah, ja, wat ze de kan doen. Een, een vormpjes aan het boebelinkje. Je moet dat doen. Dan zijn die schoenen. Dan je daar geen vinger af trekken drukken. kijken. Ja, dat blinkt toch hè? zo zo'n beetje. En dat is hard. Oh. Dan zal we het wel goed zijn zeker. Voilà. Hopla. Direct de eens proberen rol te eten. terecht vast. heb je dat soms nog gelijk hangen. Dat is niet gemakkelijk, want... Appla. Zo Sorry, maar ik moet dat zo zijn. Want ik zit met andere problemen. Ik heb ze nog geen twee ballakjes. Het ja. Dus uh, ambachtelijk, dat is weer echt voor mij eigenlijk. Want uh, voor die die het nog niet weten, ik ben een Ambachtelijke smid Smit. Uh, een stuks laten zijn. Het gezin is eh. Uh, bij die tanden, chocolade. Maar. Ja. Iedereen heeft zo wat zijn passie. Een ene heeft meer passie dan een andere zijn vruchten. Ik ben iets van kant veranderd. daar rest komt hem hinder. En heb ik hem hier gezet. De camera. Zo. We gaan ze vullen. Voilà. Gaan we neerdoen doen. Hij heeft zijn is getemperd. Hij heeft uh, 39 graden. We gaan de moelen afsluiten. Hoe gaan we dat doen? Doe je het oh. op de hand. Wow. Ongelooflijk. Staan, mama. En dat was het verhaal van Peter. Petje. Waar is Peter? Ah, hier. Zo. Het verhaal van Petje en zijn Eh hm. <laughs> uh, Tja, misschien ga er dan ook zien dat ze gaan afgewerkt worden. En als je dat niet gaat zien, steken dat ze al op zijn. Voordat ze kunnen afgewerkt uh, Bedankt worden. voor het kijken. En tot de volgende keer. Bij Petje. Doe het weer.